Goedendag, een extra lang weerbericht op deze zondag om te gaan kijken wat het weer de komende week gaat brengen. De afgelopen week hadden we natuurlijk te maken vaak met winterse neerslag. De komende week hebben we met name de focus op de wind en toch ook alweer het wisselvallige weer. De temperatuurkaart van zondagmiddag die laat al grote verschillen zien. In het noorden van het land zo'n 1 à 2 graden, in het zuiden 9 à 10 graden. En die zachte lucht die komt vanuit het zuiden steeds meer opzetten. En afgelopen nacht en ook vanochtend viel er neerslag. In het noorden, bij die lage temperaturen, was dat gewoon weer sneeuw die er viel. Inmiddels is die sneeuw wel verdwenen, naar het oosten weggetrokken. En er valt nu nog af en toe wat regen of motregen zondagmiddag. Maar vanuit het westen wordt het wel droger en het ziet naar uit dat we eventjes geen winterse perikelen meer zullen hebben. De komende week wordt het wel weer heel wisselvallig, heeft alles te maken met de jetstream, de straalstroom die op zo'n 10 tot 12 kilometer hoogte aanwezig is en veel interactie heeft met het weer aan de grond. En die, st die straalstroom die ligt boven ons land van tijd tot tijd en dat zorgt ervoor dat ons weer heel dynamisch is en daardoor is het dus ook erg wisselvallig de komende dagen. We pakken de grondkater eens bij op zondagmiddag en dan zien we de storing die dus vanochtend onder andere voor regen en sneeuw zorgde in het noorden van het land. Die is inmiddels naar het noordoosten getrokken. Nu even wat rustiger weer, maar een nieuwe storing die dient zich alweer aan en die gaat ons later vanavond bereiken. En met name in de nacht en in de ochtend van maandag zal het geruime tijd regenen. Veel wind daar ook bij. Het wordt echt wel wat onstuimig boven Een vrij krachtige wind. Aan zee kan de wind zelfs hard zijn. En ook vlagerig met zware windstoten. Ik zet de animatie even in beweging. Dan zien we dat dat lage drukgebied naar de bij komt. Dat passeert aan maandag in de ochtend. Daarachter toch ook nog wel neerslag. Flink wat wind. En dan trekt dat lage drukgebied verder. En dat komt dan uiteindelijk boven het zuiden van Noorwegen aan. In de nacht van maandag op dinsdag. En dan gaat de wind op een gegeven moment dinsdagochtend draaien in ons land. En dat gaat gepaard met veel wind, dat gebeurt in dit gebied. Dat schuift geleidelijk aan door en op het wind, moment dat de wind van zuidwest naar noordwest gaat draaien, gaat het echt even stevig waaien, met name in het noordelijk deel van het land. Op de Wadden misschien kortstondig wel even stormkracht. Dat is helemaal niet uitgesloten met windstoten van zo'n 100 kilometer per uur. Daarachter is ook direct die zachte lucht verdwenen waar we maandag mee te maken hebben. Want dan kan de temperatuur oplopen naar zo'n 15 graden. Maar met die noordelijke wind komt onmiddellijk koudere lucht onze kant op. En in de loop van dinsdag zal die temperatuur gaan dalen naar zo'n 6 à 7 graden in de middag. En we zien ook weer het paars en roze. En dat betekent dat er ook weer wat winterse neerslag mogelijk is. Mogelijk dus wat maartse buien in de loop van dinsdag. En dan komen we uit op woensdag en dan zien we een hogedrukgebied boven Frankrijk. Met een uitloper richting Groot-Brittannië en later ook richting Nederland. En het hoge drukgebied zorgt dan in de loop van woensdag voor wat rustiger weer. We kijken hier naar het Amerikaans model. Het Europees model is wat eerder met dit hoge drukgebied. En dat betekent dat we dan eerder op woensdag al met wat rustiger weer te maken gaan krijgen. Die twee modellen hebben voor donderdag ook een andere timing. Want omdat het Amerikaans model wat we hier zien iets later is op woensdag, betekent dat dat we op donderdag nog wat langer kunnen profiteren van dit hoge drukgebied. Het Europees model daarentegen, die zegt van nee, op woensdag is het hier wat eerder, maar dat betekent op donderdag ook weer wat eerder weg. Want dit lage drukgebied, dit grote lage drukgebied, dat heeft ambities om richting Europa te komen. En dan wordt het weer wisselvallig weer. Dus in de loop van donderdag gaat dat weerbeeld weer omslaan. En exacte timing is daarvoor niet te geven. We kijken dus naar het Amerikaans model. En dan zien we dat pas later op donderdag de regen ons weer gaat bereiken. En vrijdag, dat wordt dan ook weer een wisselvallige dag. Met temperaturen die langzaam wel weer wat omhoog gaan. Want met die zuidwestelijke winden kan de temperatuur weer wat gaan stijgen. Met name dus die dinsdag en woensdag, die zijn wat kouder. Omdat we dan met die noordwestelijke stroming hebben te maken. Goed, gaan we nog eventjes kijken naar de wind in detail. Daar pak ik dit model voorbij. Beginnen zondagavond dan is er nog niet zoveel aan de hand. Als ik dan de animatie aanzet, dan zien we wel dat er geleidelijk aan op maandag echt wat meer wind komt te staan. Op zee is dat duidelijk merkbaar. Maar ook in de kustgebieden kunnen toch wel windstoten voor gaan komen. Van zo'n 75 tot misschien wel 90 km per uur hier in het noordwestelijk kustgebied en op De Wadden. Dat windveld dat blijft dan wel even aanwezig, dan neemt de wind tijdelijk wat af en dan laten we de animatie even doorlopen tot dinsdagochtend, ik kan hem helaas niet verder laten zien omdat dit model niet verder gaat op dit moment en dan zien we een windveld boven de Noordzee vanuit het noordwesten, dat is dus eigenlijk dat front hè, dat gaat passeren in de loop van dinsdag en dit windveld dat schuift nog verder op en dat kan dus ook de wadden even gaan bereiken en dan zou hier in het waddengebied tijdelijk een stormachtige wind misschien wel even Even storm kunnen komen te staan met ook windstoten boven de 100 kilometer per uur. Boven land gaat het ook flink wat waaien uit het noordwesten. En dat merken we dan allemaal op dinsdag. En dan komt met die noordelijke stroming ook die koude lucht binnen schuiven. Goed, we gaan terug naar de maandag even op de kaart, want ja, dat is toch altijd wel bijzonder als we zo vroeg in maart dergelijke hoge temperaturen zien. 15 tot 17 graden, maandagochtend regent het, die regen trekt weg en dan kan de zon misschien nog eventjes doorbreken. Maar er waait ook een stevige wind uit het zuidwesten, boven land toch vaak vrij krachtig, aan zee is de wind over het algemeen hard. Nou, die hoge temperaturen verdwijnen dus op dinsdag weer als die noordwestelijke wind erin gaat komen. En dan kan er in de loop van de dag, ik denk dat dat pas later op de dag is, ook nog wel een enkele maartse bui gaan vallen met misschien wat natte sneeuw of hagel. Woensdag kan dat ook, maar dan zien we dus dat hoge drukgebied vanuit het zuiden binnenkomen. Dus hoe lang die buien het vol kunnen houden, dat is nog een beetje afwachten. En donderdag, ja, dat begint dan droog. Maar in de loop van de dag vanuit het zuidwesten waarschijnlijk weer de regen. Als de nieuwe storing binnenkomt, zien we dan nog helemaal geen stabiel lenteweer op termijn? Nou, om eerlijk te zijn, niet echt, want het blijft allemaal zo rond die 10 graden. Veel grilligheid, veel dynamica is er ook in de atmosfeer aanwezig. En dat zien we dan ook wel terug in de neerslagkansen. Komende week is die neerslagkans eigenlijk iedere dag bijzonder hoog. Volgende week, nou misschien dat het dan geleidelijk aan iets rustiger gaat worden. Het past ook wel in het beeld wat ik in de 30-daagse heb geschetst afgelopen vrijdag. Daar zagen we ook op termijn dat het wel wat rustiger moest gaan worden. Nou, tot slot dan nog eventjes de neerslagsommen tot vrijdag. Want die zijn ook niet misselijk. Laat ik het zo maar zeggen. Dat gaat heel snel. Maar we rekenen nu of we tellen nu alle neerslagmillimeters op vanaf zondag tot aan de vrijdag. Dan zien we dat de kustgebieden en het noorden van het land toch flink wat water weer kunnen verwachten. Ruim 25 mm op veel plaatsen. In het binnenland blijft het ook niet droog. 15 tot 20 mm de komende dagen kortom, wisselvallig weer. Paraplu bij de hand houden. Maar dat moet de eerste dagen wel een stevige paraplu zijn vanwege de wind. Nog een fijne dag.